Allereerst, uh, Peter, namens DVS-TV uh, een uh, heel sportief uh, 2022 gewenst. Ja, dankjewel uh, DVS-TV. Uh. Ja, jullie zijn natuurlijk al een, een, een, een tijdje bezig. Uh, uh, hoe, hoe beviel het? Hoe, hoe was de conditie van de spelers uh, na die uh, feestdagen, na het kerstreces? Ja, nou... Uh, uh. Op een gegeven moment, we zijn na uh, Achilles, de laatste weekwedstrijd zijn we aan elkaar gegaan. Dat is eigenlijk de laatste bijeenkomst, die donderdag. En uh, uh, ik moet zeggen... Uh, zijn ze 2,5 week vrij geweest? En op een gegeven moment had ik wel zoiets van, nou ah, is dat niet te lang, weet je wel. Dus uh, maar die de jongens die, uh, die weten van zichzelf wel dat ze bezig moeten blijven. En dat hebben ze eigenlijk allemaal gedaan. De een zal wat, wat, wat meer gedaan hebben dan de ander. <coughs> ik was wel even benieuwd vorige week dinsdag uh, of maandag toen we weer begonnen hoe het ervoor stond. Maar op zich zag dat er prima uit. Uh, dus uh, we zijn nu uh, einde tweede week. En uh, ja, ik denk dat we, dat we het goed voor elkaar uh, hebben met elkaar. Uh, ja. En die wedstrijd tegen Jong uh, Volendam, dat begon uh, goed, hè? de eerste 20 minuten, 0-2 uh, voorsprong. Misschien nog wel nog meer erin uh, kunnen lappen, maar uh, ja, daarna ging het even een beetje mis. Heeft dat daarmee te maken dat ze, dat ze elkaar een nou, paar weken niet gezien hebben? Ja, nou, ik, ik vond die wedstrijd dat we, dat we wel heel veel risico's hebben genomen. In, in onze eerste opbouw, als je kijkt naar de goals die we tegenkrijgen, uh, ja, dat gebeurt ons in de competitie niet. Uh, nou ja, laten we het daarbij houden. Ik moet ook zeggen, we hebben maandag dinsdag nog even doorgesproken met elkaar. Uh, twee dingen die ik heel belangrijk vond, die we niet hebben teruggezien, waar we wel afspraken over hebben. Uh, dat hebben we benoemd en uh, toen hebben we er ook een streep onder gezet en, uh, en weer door. Uh, ja. En nou uh, tegen Vitesse, volgende ja. week uh, dinsdagavond. Ja, dat is natuurlijk al uh, heel spannend, ook voor jou. Ja, spannend, bijzonder. Uh, ook weer bijzonder na een uh, gewoon weer lekker voetballen zeg maar. Uh, ja, je, je weet dat het heel moeilijk gaat worden. Dat weten we allemaal. Ik moet zeggen, we hebben best wel veel informatie, veel veel beelden ook, uh, waar we normaal gesproken helemaal niet zo bezig zijn met een tegenstander, uh, waardoor het misschien ook wel weer extra gaat leven of zo. En je bent ook wel als trainer. Uh, ik denk van, ja. Uh, misschien ben, zijn wij dan die, die club die het uh, uh, uh, de, uh, toch voor elkaar gaat krijgen, misschien naïef, misschien een beetje dromen, uh, maar ja, eh, ja, ik denk ook dat je er moet zijn als sporter, dat, dat er altijd een kans is en dat stralen we ook uit, dat, dat denken we ook echt. Uh, daar gaan we ook vanuit. Begin van de competitie heb ik uh, Ajax-Vitesse gezien, was 5-0. Ajax speelde ook uh, tegen Barendrecht, dat was uh, 4-0. Wij speelden gelijk tegen Barendrecht. Dus uh, makkelijk uh, optel, sommetje 1-0 winst tegen Vitesse. Nou ja, als, de, als de wereld er zo makkelijk uitzag, uh, dan, uh, dan zou het allemaal makkelijk zijn, maar, maar, maar zo is het niet. Uh, kijk, je moet een beetje geluk hebben. Uh, de wedstrijd tegen Eindhoven hier, dat Daan ons uh, een, 2 keer op de benen houdt. Uh, dat zal dinsdag niet anders zijn uh, um, en we zullen de kansen tegenkrijgen, dan moet je overeind blijven en lang in de Westen proberen te blijven, dus dat je lang om 0-0 kan blijven, uh, ja, dat er iets gaat ontstaan, dat zij wat zenuwachtig worden, dat zij misschien wat slordiger worden of wat, wat, wat uh, opportunistischer worden. Ja, en dan, uh, dan kan het uh, raar lopen. We hebben toch voorin wel kwaliteit om uh, ook vanuit de counter wat te doen. He, normaal gesproken moeten we veel zelf doen. Voetballen, we hebben veel de bal, spelen veel tel van de tegenstander. Uh, nou moeten zij het doen en kunnen wat meer gaan schakelen en reageren. En ook dat kunnen we, zou ik wedstrijden, dat we dat uh, hebben moeten doen en kunnen. He, bijvoorbeeld uh, Eindhoven hier thuis. Uh. Ik heb deze avond even uh, gekeken. Dat was het accent uh, lag uh, echt da op uh, tactiek. Hè? Uh -huh. De eerste helft... Uh, uh, Denk ik zoals Vitesse uh, gaat spelen en wij afwachtend uh, ja, vijf man achterin. Ja, en in de tweede helft was het uh, toch even wat opportunistischer. En toen vielen ze ook wel de goals. Ja, nou ja, kijk, uh, uh, je kunt het nooit helemaal nabouwen. Maar het gaat maar meer om de, de organisatie verdedigend op het moment dat je teruggedrongen wordt. En dat word je, hè, want je kunt uh, denk ik wel willen uh, vooruit verdedigen. Hè. Maar uiteindelijk word je gewoon teruggedrongen. Dat, is, dat gaat de realiteit zijn. Dus uh, nou, dat, daar zullen wij ook mee geconfronteerd worden. Daar hebben we dienstig al uh, een aftrap uh, mee willen geven op de training. Uh, nou ja, dus, uh, kijken of we dat heel lang voor kunnen houden. Uh, nee. ja. wat, wat wel prachtig is, dat is geen corona gevallen. Uh, nee. Iedereen uh, behoorlijk uh, fit, well, iedereen is gewoon helemaal fit. Ja, nou ja, ja, iedereen, behalve Lorenzo heeft wat last, uh, zijn vader heeft uh, corona, moet thuis blijven nu, maar voor de rest is iedereen aanwezig, dus uh, we zijn eigenlijk, uh, ja, hoe lang het loopt, de corona, ja, ik ben hier nu uh, anderhalf jaar, zijn we eigenlijk nog redelijk verschoond gebleven van coronagevallen. Uh, we leven in die zin ook uh, de regels na. Ik niet zozeer. Ik ben er niet zo heel erg mee bezig, uh, moet ik hier eerlijk zeggen. Uh, maar we hebben in onze staf met André die daar uh, een goede rol in speelt, uh, er bovenop zit. Uh, soms wel eens uh, nou ja, voor de spelers en voor ons wat vervelend, maar, uh, maar hij is gewoon noodzakelijk. Bedoel, want als er niemand naar kijkt, dan, uh, ja, dan heb je kans dat je met de hele hoofd al uh, besmet raakt. En, uh, dus goede rol voor André, hartstikke goed. Langzaam en zeker zijn de contractbesprekingen ook. Uh, uh, ja, die zijn bijna afgerond. Uh, naar mijn idee. Maar um, het ziet er uh, redelijk goed uit. ook voor volgend seizoen. Hè? De, contouren, ja, ja. de contouren blijven ongeveer gelijk. Ja. Ja, ja, nou ja, volgens mij zijn ze volop nog met iedereen in gesprek. Dus uh, er zijn een aantal jongens die verlengd hebben, een aantal jongens waar waarbij het contract doorliep. Uh, Steven en ik natuurlijk bij hebben getekend. Dus uh, nou ja, ja, we gaan het zien. Dus, in ieder geval uh, lekker duidelijk. Ja, nou ja ik, ik, ben, ik hou wel van duidelijkheid dat je weet wat je wil met elkaar. Uh, spreek het uit, uh, maak het duidelijk, hè, want uh, jongens zijn niet achterlijk. Eh, als de jongens niet uh, in gesprek komen met de club, uh, ja, verbinden ze daar ook conclusies aan. Dus uh, weet je wat je wil, uh, communiceer het gewoon. Uh, dus Dinsdagavond gaat het gebeuren, acht uur in Arnhem. Heel, ja, veel, su heel veel succes. Ja, ja, ja, ja, dat wil ik nog wel zeggen hoor, ik heb het al een paar keer gezegd, het is natuurlijk doodzonde. Hè, want Amateurs, voor ons uh, is het natuurlijk geweldig dat je, dat, je, dat je tegen een BVO mag spelen. We hebben natuurlijk vorig jaar Willem 2 thuis gehad. Het was ook een hele mooie wedstrijd voor ons. Een mooie visie geweest. Ook niet doorgegaan. Uh, en nu deze wedstrijd zonder publiek. Ja, het zou natuurlijk een geweldig feest voor de hele club moeten zijn. En, en dat maakte wel dat het allemaal ja, toch net even iets minder is. Zeg maar. Voor die spelers niet, uh, want wij gaan gewoon erheen. We leven erheen. Uh, maar maar het zou gewoon, we zouden met busladingen... Uh, zou wij moeten. Dat zou het uh, ultieme wezen en, en uh, ja, nou ja, dat gaan we niet meemaken en dat is wel uh, ja, eigenlijk wel doodzonde. Je weet ook wat het is, hè? Met Excelsior 31 heb je met de FC Utrecht uh, dat. Mee ja, thuis en uh, nou, daar heb ik echt met heel veel. Plezier kijk ik daarop terug. Uh, met name ook uh, ja, wat het doet met een vereniging. Iedereen aan de gang. Er wordt heel veel gevraagd van zo'n club op dat moment. Maar zoveel samenhorigheid. Iedereen draagt zijn steentje bij. Ja, waardoor het een, uh, een fantastisch evenement werd, zeg maar. En dat had, uh, ja, had hier ook uh, gekund. Maar uh, het, uh, het is anders. Ja. ja, nogmaals. Succes. Dankjewel, jongens.